Ik wil het graag hebben over deze Chainset, aangemaakt door Ruddy. Uh, ik ga hem even inladen in Jasm. Hier heb ik het gedeelte waar het over gaat ingeladen in Yassam. Het is een vrij druk verbied, vandaar dat ik uh, een filter even aan ga zetten. Dan filter ik alles weg, behalve de wegen. Ja, het is even lastig uh, om het uit te leggen hoe dat moet. Je kunt hier al aflezen, je voegt hem hier toe. HIV hier sterretje, Deze aanvinken, die aanvinken en die aanvinken. Dan krijg je een filter. Je hebt uh, een aanpassing gedaan aan deze weg. Wat heb je aangepast? Je hebt de weg aangepast van een residential naar tertiary. Ja, op zich is dat een goede edit als het uh, een tertiary weg is. Maar enigszins heb ik een beetje mijn twijfel hierover. En waarom? Tertiary Weg loopt normaal gesproken een belangrijke weg. Het is een doorgaande weg door het, door het dorp, door de stad. Uh, ik weet niet waar we hier zitten. We zitten hier in Zwolle. En we zitten hier uh, in de Ookrechtstraat. En. Even zien. Deze was toch. Ik weet het niet zetten. Nee, was nee. Ik was hem even kwijt, maar het ging over deze weg. En ik wilde eigenlijk de data even uitzetten. Even de kaart op de achtergrond uh, terugladen. Uh, het is niet echt een doorgaande weg. Ja, het is wel een weg die op een gegeven moment hier uh, door de stad gaat. Maar dit is meer een, een ja, secondary of een primary of een secondary. Maar het is een ring, dus ik denk een primary weg. Ja, de secondary wegen, uh, ja, de classificatie, uh, Ik ga even kijken of ik dat kan vinden op de highway tag. Uh, we gaan even naar boven. Motorway Trunk Primary, Secondary, Tertiary. En uh, er staat een leuk plaatje bij. Er staat een tekst bij van de Next Most Important Roads. Roads in Country Systems. En helaas is er geen Nederlandse vertaling. Niet alleen een vertaling, maar het kan ook een beetje Nederlandse specifieke voorwaarden zijn. In dit geval klik ik tertiary highways tertiary rechtstreeks aan. Ik kan ook niet echt bepalen of dit een tertiary weg zou moeten zijn, maar. Het meest kenmerkende van een tertiary, secondary of een primary weg is dat ze doorlopen naar andere wegen. Dus dat er een, een weg naar een grotere weg uitmondt. Dus van een tertiary naar een secondary, naar een primary en misschien verbonden met een autobaan. Uh, dat uh, is een autobaan, denk ik. Dat is de ring. Maar dat is uh, eigenlijk wat ik erop wil zeggen. Dus volgens mij denk ik dat het gewoon een wegdoen stond in het verleden. Een residen residential uh, area is. Uh, en geen tertiary. Hopelijk uh, heb je hier iets van opgestoken. Uh, ik ga hem niet aanpassen. Daar heb ik even jou over. Denk er even over na voor wat je gaat doen. Bedankt voor het kijken.